Dit is Pleun en dit is mijn ode aan de sport. Zie je jezelf als een winnaar daar staan? Ben je genoeg of wil je door blijven gaan? Soms weet je niet beter, is het doel uit het zicht. Heb je iemand nodig voor een extra beetje licht? Om te zien en geloven dat jij. Ik ben niet alleen. Na deze dag kom uit de schaduw waar jij te vinden was. Dus ga sla je slag. Je bent nodig, er is op je gewacht. Want ik zie jou als een winnaar.